Dan heeft Odriek een computer, dan hebben wij een computer en dan kunnen wij zo praten en samenwerken. Daar staat het op. Voor deze dag is het speciaal. Om reclame te maken voor bednet is het pyjama-dag. Odrik, heb jij ook een pyjama aan? Ja. Wat staat er op jou? Oh, Ja, mooie pyjama. Oké. Okay. We gaan eens laten zien wat we allemaal kunnen, hè? Ja. Ja. Oké. Okay. We gaan eerst een paar woordjes maken. Ja. Wie het woordje kent, wie het woordje kan lezen, steekt zijn vinger op. Balasha. Ziek. Anna. Ziek. Odric. Ziek. Mohammed. Ziek. Oké. Wat voor fleur is dat dan? naar een bol. ja ja een blauwe tafelpoes kan jij nu al een keertje vertellen waarom jij eigenlijk bednet hebt Om, omdat, omdat ik, ik, ik kan niet meer naar school da, daarom, daarom heb ik bednet en waarom kan je niet meer naar school omdat de dokter het dan zegt. Ja, omdat de dokter het zegt. En wanneer mag je dan wel terug naar school komen? De paasvakantie. Na de paasvakantie, dus dat is nog eventjes. Hè? En ja. uh, lukt het zo met Bednet om al de oefeningen te maken? Ja. En als de kindjes met u praten, is dat leuk? Ja. ja. En wat doen ze nog allemaal als ze tijdens de speeltijd hier bij u blijven? Wat doen jullie dan? Spelen en praten. En welke spelletjes spelen jullie dan? papier. Ah ja. Schaarscheenpapier. Eén, papier. Eén, Eén drie, papier. papier. Eén, twee, drie. We gaan weg. Bye. Bye. Bye. Bye. We'll be